Hallo allemaal en super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog op mijn kanaal. Ik ben Noralie en vandaag neem ik jullie een dagje mee in mijn leven. Dus wat ik vandaag allemaal ga doen. Ik heb zo net een papier afgedrukt voor mijn boeken, want ik ga die zometeen inleveren. En dan ga ik gewoon het centrum in, want ik heb wat leuke spulletjes gezien, dus die wil ik zeker kopen. En de zolder beginnen pas zondag of zaterdag, De beginnen dit weekend. Dus ik ga geen kleren kopen, maar ik heb wel andere leuke spulletjes gezien die ik ga kopen. Dus ik neem jullie vandaag helemaal mee. Dus zijn jullie benieuwd naar deze vlog? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we heel snel beginnen. Ik heb even al mijn zes boeken erbij gehaald die ik moet inleveren. Maar ik moet eerst even dat koffapier ronduit uithalen. Dus dat ga ik maar doen. Ik heb lint erbij gehaald, want dan ga ik dat zo samenbinden. Dat dat zo'n boeket is. Dus ik denk dat ik het grootste handboek van onder ga leggen en dan zo ga opstapelen. voilà. En dan leg ik dit papier hier bovenop en ik denk met de barcode dit papier van boven. Maar ik moet nog even kijken naar de code's of die overeenkomen komen. Nogmaal wel. Als ik me niet vergis. Ja, alles klopt. Dus dan ga ik bij elkaar binden als het wel blijft zitten. Dit is echt zwaar. Al die al boeken. De, dit papier moet van boven dan. Ik ga dat zo doorbouwen. Zo voilà. En dan een touwtje erdoor. En dan ga ik dat hier knippen. En dan dus een stukje erin maken of een knopje. Voilà, dit is mijn boeket. En dan is het al klaar en dan ga ik dat zometeen inleveren. Ik ben terug thuis van uh, mijn boeken inleveren en te gaan shoppen. Ik ga zelfs alles laten zien wat ik heb gekocht. Maar eerst ga ik even middag eten, want ik heb net worstelboordjes gehaald. Dus ga ik opwarmen en dan ga ik die eten. En er en dan komen er nu wat beelden van de winkels. Ik heb niet super veel beelden gemaakt, want het was best wel druk. Maar dit zijn de beelden die ik heb gemaakt. te zien wat ik allemaal heb gekocht en ik heb hier twee zakken vol. Als ik de prijs nog uit mijn hoofd weet dan komen hier in beeld en dan vertel ik die, anders zou ik echt niet weten hoeveel ik heb betaald en dan moet ik allemaal kijken in dat bolletje en daar heb ik niet zoveel goesting in. Maar allereerst heb ik dus dit gekocht uit Kruidvat, maar ik heb het gevoel dat het helemaal door elkaar is gegaan, namelijk deze Make Beauty Fun Box uit Kruidvat. Die kost 20 euro en die heeft volgens mij een waarde van 45 ,30 euro 30 cent, want er staat 45 euro en 30 cent doorgestreept. Dus ik ga die zo meteen opdoen. Maar ik ben echt bang dat die door elkaar is, dat alles door elkaar zit. Dan als volgende... Ja, hier zijn alle bolletjes. Dan als volgende ben ik naar de H&M geweest, want er waren al solden. Ik dacht dat ze pas dit weekend zouden beginnen. Maar er waren dus al solden. En er lagen echt hele mooie dingetjes. voor Echt zo maar 2 euro of 1 euro. Alleen, dat was echt niet meer in mijn maat, Dus dat was echt jammer. Als ik aanbeelden heb van deze kleren, dan kom die ook in beeld. Of ja, ik ga wel zorgen voor aanbeelden. Allereerst heb ik dit topje. En ik heb eigenlijk geen flauw idee of het mij gaat passen. Want ik had al zeven kledingstukken gepast waarvan maar één echt paste en die mooi was. Want er waren wel mooie kledingstukken tussen, maar dat paste niet. Of wel was het te groot of wel was het te klein. Dus ik heb dit topje... Dit topje, maar ik heb die niet kunnen passen, omdat ik... Voor het topje niet nog eens in de rij wilde gaan staan. Want de rij was best al lang. Dus ik heb het topje en ik hoop dat het past. Hier is het aanbeeld van het topje. Dit is de enige foto die ik had. Ik vind het topje super mooi. De kleur is echt prachtig. Alleen de bandjes zitten wat losjes. En je kan die niet verstellen. Dus dat is wel een beetje jammer. Dan heb ik een heel mooi kleedje. Echt heel mooi. En dat topje kostte 5 euro. Dan dit paarse kleedje. En die is echt heel pracht prachtig. Die zo glittertjes, ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Die glittertjes en het kleedje kosten... Even kijken, deze kostte 7 euro, dus 699 euro. En normaal kost die 10 euro, maar die is zo mooi. En die was dus wel nog in mijn maat. Ja, de topje is niet in mijn maat, dus ik hoop dat die past. Over het paarse kleedje, ik vind dit een heel leuk kleedje. Alleen de stof kriebelt zo wel een beetje, dus dat is wel jammer. En ik zou het eigenlijk ook alleen maar aandoen naar feestjes. En voor de rest, ja, ik zou het niet echt in mijn dagelijks leven dragen, denk ik. Maar we zullen het zien. Dan heb ik hier ook ergens doorzichtige nagelak in zitten. Hier, uit de Hema. Die kostte 3,60. Ik heb dit gewoon nodig voor mijn sieraden. Zo van die sieraden, zo ik de uiteindes. Dan doe ik daar zo doorzichtige negelijke op. Want dan gaat die knoop minder snel los. Of dan gaat het gewoon niet los. Dus dat zat er in dit zakje. Hier zitten nog... Mijn golfje en mijn zonnebril, Maar dat is niet zo belangrijk. Dan heb ik ook nog iets uit de Hema, namelijk dit kafapier. En die is echt heel mooi. Ik had ook nog andere leuke dingen gezien in de Hema. Zoals een planner. En die was echt super mooi. Maar ja die was een beetje duur. Ik vond het echt heel duur. Voor wat het was. Dat kostte 10 euro. En dat was dan zo'n weekplanner. En dan had ik nog iets anders gezien voor je. Voor, op uw bureau. En dat kostte 7,5 euro. En die vond ik wel mooi. En heel handig. Maar ik weet niet of de kleuren echt, um, of dat echt bij mij past. Dat was zo tigerprint. En dit is dan zo marmerachtig. Dus dat vond ik al niet bij elkaar passen. En die kostte 7,5 euro. Die was wel heel leuk. Maar toen was ik ook nog een action gaan kijken of ze daar nog wat leuks hadden. Um, want zo spullen maar dat hadden ze nog niet. Dus ik kan nog even afwachten. Want soms hebben ze ook een action voor goedkoper, Maar ik heb dit dus uit de Hema deze marmeren een pak papier, of ja, kafpapier. En deze rol kostte 1 euro, uit die man. Dan heb ik uit de Action twee t want ze hadden die eindelijk terug. Die zijn heel lang uitverkocht geweest. Een pak met drie kinder Buenos En ik heb er al eentje uitgegeten, want ik had honger. En die t kosten 89 cent. En deze kinder Buenos die kostte 2 euro en 16 cent of zoiets. En echt heel goedkoop eigenlijk. Want ik had al ooit zo gekocht in de Albert maar Zo één ding. En dat kostte toen al anderhalf euro of zo, Dus toen ik dit zag, dacht ik, ik moet het meepakken. Dan heb ik zo van die poriënt strips. Echt heel leuk. Of ja, ik gebruik dat ook best wel vaak. Of je ja, het toch één keer in de week. En dat helpt echt wel. Dus deze poriënt strips. En die kosten 1 euro. Dan twee bakjes voor sieradenspullen, et cetera. Deze kosten 89 cent per stuk. En daar zit dan een bakje bij en een deksel. En dan als laatste heb ik dit hele leuke groene, groen blauwig En die ga ik gebruiken voor mijn sieradaccount. Hier ga ik alle uitgaven opschrijven. Want ik heb ook al een boekje voor al mijn bestellingen. Maar voor mijn uitgaven is dat boekje binnengekomen kwijt. Het is gewoon een heel makkelijk schriftje. En ja, dat is alles. Maar dan ga ik nu die box beter laten zien van de kruidvat. Ik ga dus nu laten zien wat er allemaal in zit. En zoals je kan horen, zit er veel in. Dus dit is de box. En ik zal straks ook eens opzoeken wat de exacte waarde is. Maar ik denk dus dat dit de exacte waarde is. Dat is 43 eh, 45 euro en 30 cents. Ik denk dat dat de waarde is, maar ik ga hem even opdoen, want ik ben nu echt wel heel nieuwsgierig. En ik kwam het ook tegen op mijn TikTok-account, dus toen dacht ik van, dit moet ik kopen. Okay. De doos is open. Het is wel lekker. En hier zie je vloeipapier. Vals En ik ga dat even aan de zijkant doen. Oh my god. Dat ziet er kei uit. Zo ziet de box er van binnen uit. En ik ga nu alles één voor één aan jullie laten zien. Oké. Okay. Als eerste zie ik wimpers van die nepwimpers. Die zal ik waarschijnlijk ook nooit gaan dragen. Maar. Ja, die zijn wel leuk. En je zit ook zo een uh, wimpergel in. Uh, ik bedoel, wimperlijm. Zodat je dat kan opplakken. Maar ik draag geen nepwimpers. Dus dit is al niks voor mij. Maar ik wil het echt gewoon om de make-up. Dan zie ik ook een pakje met nepnagels. En ik draag eigenlijk ook geen nepnagels. Maar ze zijn wel heel schattig. Een. Nagelvel, die ga ik waarschijnlijk wel gebruiken. Hier ook een hydraterende gel voor onder de ogen. Voor de rest ga ik wel alles gebruiken buiten gewoon um, die neppumpers en dan de Dit ik echt wel. Goed. Hier ben ik echt wel benieuwd naar of dit echt werkt en zien er echt heel leuk uit. Dan zie ik hier hele schattige nagelstickertjes met zo'n bloemetjes erop. Echt heel schattig. Een bronzing bronzer. Dit is eigenlijk een heel groot doosje voor bronzer. Kijk, iets was zo mooi. Dit is een doosje en bronzer. Dan oogschaduw. En dit is eigenlijk een prachtige kleur. letterend roze -achtig. Wat is hier? Eyebrow Gel. Dus dit is gel voor Robby. Wengbrouw normaal gezien. Nog nooit van hoort eigenlijk. Dat er in een potje zit. dat bedoel ik dan. Dan heb ik hier. Twee potbollen. Dit is een oogpotlood. En een. Eyeliner. En deze is waterproof. En dit het staat op langdurig, dus het staat niet omdat het waterproef is, maar dat hij lang blijft zitten. En die is zwart. Dit en... is het ook zwart. Dit is uh, roze. Dit is een roze oogpotlood. En dit is uh, een zwarte eyeliner. Volgens mij is dat gewoon hetzelfde, als ik me niet vergis van een andere kleur. Twee gel nagellakjes. En voor de rest zijn er nog mascaras en lipglossjes en lippenbalsems. Ik heb deze twee kleuren. Het is allemaal gel nagellakjes. Dus een mooie rode En een mooi pastelblauwe groenigachtig iets. Heel schattig. Dan een mascara. Deze. Ik ga er even naar kijken. Oh, alles een is een kei -mooi borsteltje. Ja, die ga ik ook zeker gebruiken. Deze is volgens mij niet waterproef. Nee, die staat er ook niet op. Dan wel een waterproef mascara. En die heb ik ook. Met een andere kleur van douche. doosje. Dan is dat donkerblauw. Oh, Dit is wel een mooi borsteltje. Ja, super, super leuk. En dan... Oké, okay, dat was niet de bedoeling, maar ik op de grond gevallen. Dan heb ik hier een concealer. Oei, nee, dit is er. De... Hier. Dit is een concealer. Ik had net een dingetje er al afgehaald. Het labeltje. Maar dit is een concealer. Alleen heb ik het waarschijnlijk nooit in mijn leven gebruiken. Want dit raak ik niet. Dan hier heb ik een, wat is het, een lipbalm, maar hier hangt ook zo een dingetje op. Hoe noemt je dit? Ik kan er echt niet op komen. En, oké okay, ja, zo gaat het ook wel. Die ruikt naar kers. Die ruikt echt heel lekker, die ruikt naar kers. Er staat geen geur op. Maar dit is een lippenbalsem. Lichtroze, echt een heel mooi kleur. Dan heb ik hier nog een lippenstift. Even kijken wat erop staat. Of staat er in Nederlands op? Dit is een matte lippenstift. Lipstick staat erop. Ik haal het er even af. Oh, die is mooi. Die ruikt ook echt heel lekker. En een of zo. Kijk hoe mooi dat die is. Echt heel mooi. Super lekker. Het is een hydra matte lippenstift. Echt heel zo lekker. Dan heb ik er nog een lippenstift. En dit is een Electric, electric Glow lippenstift alles zo'n nepjes heeft dat zo, het van kleur veranderd, kijk cool. Hier hangt weer zo'n stom ding, etiket volgens mij niet, dat is geen etiket. Ik weet niet hoe dit noemt, zo deze dingetjes. Maar ik haal het er gewoon even van af. Is dus die veranderd van kleur? Uh, die is zo glitterig. Ik zal die opdoen. Het wordt rood, als je die op doet. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Dan is het is rood. Het wordt echt rood. dan heb je twee lipglossjes. Uh, dit is een lipgloss. Plumping Nude. dat is zo... Een lipgloss. Even kijken. Dit is gewoon... Oh, lip zonder glittertjes, en die andere is wel glitters. Dit is shine shine shine wet look lipgloss. Lip Even kijken, oh, die is echt heel mooi. Glittert. Oh, hier ben ik echt super super blij mee. Dus dit is echt die 20 euro waard, geloof me.